Goeiemorgen allemaal op deze mooie zonnige vrijdagochtend. Ik heb vandaag een vrije dag en ik dacht misschien is het wel leuk om een keer te laten zien wat ik dan precies doe op een vrije dag. En het allereerste wat ik ga doen is dat ik straks naar Eva Rookmaker ga. En zij heeft een podcast gedaan, De Weg naar Succes en zij heeft mij daar uitgenodigd voor een gesprek. Um, ja, over ja, waarom ik mijn bedrijf heb, waarom ik doe wat ik doe. En ik denk dat het echt wel een heel leuk uh, gesprek gaat worden. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dat komt binnenkort online. En ik zal de link even in de beschrijving onder deze video zetten. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik ben wel een beetje, klein beetje zenuwachtig, want normaal gesproken... Um, ja, ik sta voor het beeld natuurlijk. En nu hoor je mij alleen, dus... Ja, ik vraag me af gewoon hoe dat gaat. Ik ben gewoon benieuwd. Ik, uh, ik weet gewoon niet zo goed dat ik ervan denken, Maar het wordt, vast, het wordt vast wel heel erg leuk. Dus ik ga snel mijn spullen pakken. Het is echt lekker weer. Dus ik denk niet eens dat ik een jas aan hoef. En dan ga ik op naar Eva. Mag jij hetzelfde even doen? Is dit iets goed voor je? Test, Wacht, test. Even. Ja, hij gaat. Test, test. Moet ik iets zeggen? Of? Ja, ik vind het perfect. Okay. Zo, wij hebben dus net de podcast opgenomen. Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel tof eigenlijk. Het is ook wel fijn om niet op beeld te moeten eigenlijk. Kan je gewoon lekker in je pyjama zitten en zo. God, ik weet nu eigenlijk helemaal niet meer waar ik uit ben gekomen. Dat is soms zo'n knoest, hè. Oh, hier is het. Hoe gaat het open dan? Oh. Nou, Demi in de wijde wereld, hoor. Soms snap ik nog helemaal niks van hoe liften en zo werken. Zo, ik ben weer thuis. Het is echt zo benauwd buiten. Vooral gehad over hoe definieer ik succes, hoe kijk ik naar succes. Uh, heb ik zelf succes behaald, want ik ben daar zelf altijd heel erg sceptisch over. Um, doelen en ook een klein beetje over mijn jeugd, dus ik vond het wel uh, een fijn gesprek. En uh, ik ben gewoon een beetje buiten adem, want ik heb zo snel gefietst. En het is buiten zo benauwd dat mijn, ja, mijn luchtpijp gewoon aan uh, het snokjes naar adem extra broeierig is maar even snel omkleden dus even wat eten want ik heb alweer trek en dan pak ik de trein naar utrecht en dan uh, heb ik een gesprek met theo goede zakelijke vriend van mij maar ook eigenlijk spanningspartner. Um, altijd heel erg gezellig dus waarschijnlijk gaan we ook wel wat lekkers eten in utrecht dus ik moet niet altijd ongezond eten want ik ken theo en mij dat gaat sowieso taart worden zo, dit is mijn Flori Zante lunch, vegetarische filet americain met een beetje rucola en een paar tomaatjes. Ik weet dat we straks ongezond gaan eten, dus dan kan ik nu beter even mijn groentes binnenkrijgen. En hier hoort de neus in de mond bedekt te zijn. Wees even zwaaien, Theo. <lacht> lekker taartjes, taartjes, Robarbertaart, koffie met aardbeien, vlierbloesem. Siroop was het ja. en worteltaart. Het is een vlog takeover uh, van de vlog van Demi. Uh, we, we deden iets te heet onder de voeten, dus kreeg ik de camera in, uh, in mijn handen geduwd. Ja, kom je het wel? Ja, het is de eerste keer dat we zo uh, samen zitten hier. Ja, en, maar wat van uh, leuk. Pas was zeker leuk, want we, we zouden hier samen gaan komen om inderdaad een videoserie te bespreken. Nou, ja. hebben we hebben daar over van alles gehad het in Maar ja, serie. Ja, maar dat, altijd met het eerste gesprek toch? Ja, dat is zeker waar. Ik gooi jou er ook steeds bijna vanaf, zie je dat? Ja, dat mag maar. <laughs> maar uh, ga je me nog vertellen wat er in die koffer zit, want als je er wel uit. Ik kan jou uh, laten zien wat er in de koffer zit. Dit is... Uh, een miljoenenjacht. Uh, miljoen <laughs> een koffertje, ja, een miljoenenjacht. Dit is miljoenenjacht. Dit oh. zit er in mijn leven in deze koffer, <laughs> Ja. Er zit wel veel in. Alles wat ik nodig heb met klanten. Stroopwafels. Goedenavond. Wij zijn zojuist thuisgekomen van lekker uit eten zijn geweest. We hebben hamburgers gegeten bij Alice. Dus als je van hamburgers houdt en je op zoek bent naar een lekker restaurant, dan moet je daar zeker een keertje naartoe. We zijn al eventjes thuis en ik heb net even mijn up afgehaald. Ik ben al een beetje moe eigenlijk, want het was best wel een heftige week deze week. En ook vandaag was best wel druk qua planning. Maar ik hoop dat deze vlog, korte vlog, ja, een beetje een beeld heb gegeven wat ik op zo'n vrije dag allemaal doe. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je heel graag de volgende keer. Doeg!